Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Yes, beste VMBO maatschappijkunde examenleringen. Ik wil het hebben over een meerkeuzevraag. Een meerkeuzevraag uh, waarvan ik weet dat die geplaatst mag worden bij de categorie moeilijk. Waarom? Lees met mij directe antwoorden mee. Het wordt formateur, fractievoorzitter, informateur of lijsttrekker. En het is heel begrijpelijk dat je sommigen door de war haalt en daarom het moeilijk wordt om de vraag goed te beantwoorden. Sowieso, als je meer keuzevraag gaat maken. Zie het niet als een gokspelletje. Nee, een meerkeuzevraag daagt je uit om te bewijzen dat je het verschil kent tussen de antwoorden. En die ken jij. Dat weet ik zeker. Kamervoorzitter Khadija overhandigt overhandigde, puntje puntje, Edith Schippers op 28 maart 2017 haar opdracht. De opdracht bestaat uit... ...eruit te onderzoeken of het mogelijk is om een stabiel kabinet te vormen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Wat moeten we op de puntjes komen? We gaan terug. Kamervoorzitter, Khadija Arip, overhandigde hmm, Edith Schippers. Dus Edith Schippers is een van deze vier. Top, dat weten. we. Goed. De opdracht bestaat eruit te onderzoeken of het mogelijk is... Om een stabiel kabinet te vormen. Dus mevrouw Schippers moet onderzoeken en kijken of het mogelijk is. Wie van deze vier onderzoeken en kijken of het mogelijk is? Af en toe heb ik dan al een moment dat je denkt: van, Oh, die dat is sowieso niet het antwoord. Hè? Dat, dat is fijn als dat gebeurt. Maar dan moet jij er wel zeker van zijn. Dus ik ga je heel even helpen. En er is ook best wel een simpel trucje voor, kijk even mee. Antwoord A was formateur. Zodra het regeerakkoord rond is, neemt de formateur het over. Nagenoeg, altijd is dat beoogde premier. Dus, zodra het regeerakkoord rond is, dus na een regeerakkoord, is daar een formateur. Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Dus voorzitter van een groep Kamerleden die daar uh, de partij vertegenwoordigen hè, in de Kamer. De informateur wordt aangewezen door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer geeft de informateur altijd een afgebakende opdracht mee. Volgens mij las ik dat net letterlijk in de vraag. Hoogstgeplaatste persoon op een kandidatenlijst voor verkiezingen noemen we lijsttrekker. Nou, als je nu teruggaat naar de vraag, Ariep overhandigde hmm, Edith Schippers op achteraf maar haar, haar opdracht. De opdracht bestaat er uit te onderzoeken of het mogelijk is om een stabiel kabinet te vormen. Dus ze heeft de opdracht gekregen om iets te onderzoeken. Er moet een kabinet gevormd worden. En dan gaan we even terug. De formateur om na het regeerakkoord. Is hier al een akkoord? Nee, dat kan niet, want we weten nog niet wie er gaan samenwerken. Een fractievoorzitter. Ja, sorry, maar dit gaat niet over het voorzitterschap natuurlijk. Dit is een opdracht om te kijken of partijen samen kunnen werken. Informateur die krijgt een opdracht. En hier staat ook dat zij een opdracht krijgt. Nou, als het niet zo letterlijk is in je eigen examen straks, kun je wel het verschil al zien tussen formateur en informateur. Dat bij informateur de info erin staat. Informatie. Er moet geïnformeerd worden of partijen samen kunnen en willen werken. Een formateur, dan is dat hobbeltje al genomen, dan moet er alleen nog maar gevormd worden. En de lijsttrekker staat bovenaan de lijst, maar ook dat heeft hier helemaal niets mee te maken. En dat brengt ons bij het antwoord C, informateur. Nogmaals, meer keuzevragen. Zie het niet als een gokspelletje. Zie het als een bewijs dat jij termen uit elkaar kunt halen. Tot de volgende examenvraag.